Op 14, 15 en 16 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Ik ben Erik Bender, 58 jaar. Ik heb 40 jaar lang met veel plezier op deze markt gestaan. Maar nu is het tijd voor iets anders. Ik ben kandidaat raadslid voor de Stadspartij Nijmegen. De Stadspartij wil een betere doorstroming van de wegen. Verkeerslichten en rotondes horen het verkeer te regelen en niet te ontregelen. Wij bieden ruimte aan het verkeer in Nijmegen in plaats van het af te knijpen. Langs de Mauritsingel... Wilt Stadpartij Nijmegen meer groen en geluidswerende gevels. Bereikbare wijken betekenen goede busverbindingen. En als het ons ligt kunnen senioren en minima straks gratis met de bus mee in de daluren. De binnenstad maken we bereikbaar met een speciale stap-op, stap-af binnenstadbus in plaats van de tientallen buslijnen die nu over de Waalkade heen gaan. We gaan pas van het gas af als er betaalbare alternatieven zijn. Ook willen we dat we één keer per jaar ...je gratis schoffel wordt opgehaald. In de winter worden alle wegen van Nijmegen weer sneeuw- en ijsvrij. In verschillende lantaanpalen en wijken verwerken we laadpalen voor elektrische auto's. Ik doe mee voor Stadspartij Nijmegen. Ga stemmen voor jouw stad, voor mijn stad, voor onze stad. Lijst 5 Stadspartij Nijmegen. Wij fixen het.